Ik ben Sarita Lorena en dit is mijn ode aan de sport. Sarita, Sarita. Dit is een plek waar je kan uiten waar je helemaal jezelf bent. Dat gevoel van warmte. I love it. It's nice. Yeah. <laughs>